Een hele goede morgen lieve YouTube kijkers van de Stofjes. Zijn we weer, zondagmorgen praten. jee. Um. O jee. Ik heb slecht van verachter. Dat is niet goed. Dat is niet goed. Maar goed, even goed. Een goede morgen. Lieve kijkers, uh, zondag na Eerstkerstdag. Tja, we gaan lekker weer uh, hobbelen. ja, ik kan het ervan merken, Eerstkerstdag. Iets stil uh, gegeten, iets stil uh, gelonken. Goed daarentegen, tegen, moet ook niet kunnen. Maar ja, ik merkte het wel vanmorgen. Het was een beetje bagger, het ging niet lekker. Uiteindelijk uh, drie. Drie, rondjes. drie rondjes. Dus uh, ja, uiteindelijk toch maar gewoon, uh, gewoon gaan voltooien. Dus uh, ja, weet je, ja, ja, het is gewoon zo. Ik ben uh, nu ieder blij dat ik toch wel gegaan ben, ondanks dat het al moeizaam ging. Het was echt, echt lastig. Het was echt lastig. Uh, tijden waar niet aan ik denk dat het ook mee te maken heeft dat ik wel het idee heb dat ik toch weer een, een kilo of anderhalf ben aangekomen, misschien wel twee. Door al die dagen die we nu hebben gehad, of hebben, en nog, nog komen een paar. Maar goed, uh, trouwens een beetje laten vieren daarentegen. het uh, is vervelend met die zon. Kijk, ik vind de zon altijd wel, wel lekker. Alleen nu, uh, nu mag ik hem niet. Nu vind ik hem uh, vervelend. Right. Uh, <coughs> dus ja, uh, uh, ja, wat kan ik zeggen, ja, een, een matige dag, een matige ochtend. Wat is, is eigenlijk matig? Uiteindelijk ben ik toch gewoon gegaan. Ik heb toch gewoon de keuze gemaakt om, uh, om wel te gaan, uh, te gaan uh, lopen. Ik had ook vanmorgen kunnen blijven liggen, maar ik niet kunnen doen. Ik had niet gelopen. Had ik daar wel over lopen, uh, Miepen. Dat ik dan weer, uh, weer juist niet gegaan was ja, Wanneer is het dan weer goed? Wanneer is het dan weer niet goed? Ja, goed, ik denk niet dat ik de enige ben die, die zo uh, sommige dilemma's heeft. Van deze ga ik wel, ga ik niet? Doe ik het wel, doe ik het niet? Maar goed, uh, nou goed vandaag uh, naar, uh, naar Utrecht, schoonvader. Dan gaan we kijken wat dat is. al een tijdje niet meer geweest. Ik geloof uh, vanaf de vakantie al niet meer geweest. Geloof ik geloof het gewoon veranderen. Maar goed, uh, ja, het zij zo. Soms dan, uh, dan, uh, kun je wel uh, wat vaker, soms niet. Uh, deze keer was het eventjes niet. Dan het even leuk. Maar dan mag je. Dus met andere woorden, uh, gaan we straks daarheen. Naar Utrecht benieuwd wat, uh, wat het daar allemaal is afgelopen jaar en uh, ja nog een andere dingen oh ja volgende week ben ik volgende uh, komende week ben ik vrij dus dan wil ik ook weer uh, wat, uh, wat vaker uh, in mijn bos dus ja ik moet toch iets doen alleen maar thuis zit, uh, dat is ook zoiets daar kan ik dan toch weer niet dus als het een beetje mee zit dan ga ik van de week nog een keer naar het bos. Misschien wel twee keer nog. Dan houd ik die, uh, de kerstkilo's toch een beetje in de gaten. <laughs> ja, dan houd ik dat toch een beetje in de gaten. Maar ik vind het toch wel... Uh, ja, weet je, je bent al een aantal kilo bij je afgevallen. En uh, ja, dan zou ik dan nou met, met de kerst weer een hoop gaan lopen verprutsen. En natuurlijk, straks in het voorjaar dan heb je natuurlijk betere dagen. En dan, uh, dan is het, worden dagen langer, dus kun je nadat je gewerkt hebt, eventueel nog een keer wat doen. Uh, natuurlijk, nou door, door het hele corona-gebeuren is er ook uh, wat, wat minder te doen met uh, voetballen en dat soort uh, dingen. Dus ja, er zijn wel wat dingetjes die er natuurlijk bij komen, hè? die ermee te maken hebben waarom dat het nou wat minder gaat. Maar goed. Uh, het zei zo, dus uh, goed, volgende keer beter. Ik zou in ieder geval zeggen tot uh, volgende week zondag, blauw duimpje omhoog, even abonneren op mijn kanaal. Dan kom ik de volgende week zondag weer terug. Uh, ik wil ook weer gaan proberen om, uh, om toch iets meer, meer weer, uh, gewoon te gaan uh, YouTube. En. Maar uh, ja, dan moet ik even, even goed, uh, goed kijken hoe ik dat in, in elkaar ga, ga flansen, want uh, normaal zit ook best wel wat werk aan vast. Want dat wil ik dan wel gemonteerd hebben met de muziek eronder. Of het beeld iets beter bewerken. Of iets dergelijks. Dus uh, dan wil ik wel wat beter voor de dag komen met, uh, met YouTube. Dus. Uh, nou ja, dat dus. En. Uh, ja. Dus we gaan gewoon kijken wat we ermee kunnen doen. Dus. Ik zou zeggen. Um, nog fijne dagen. En tot de volgende week. Zeg het zo.